Hoi, leuk dat je kijkt, dat je instroomt. Ik geef ook nog even de tijd om mensen binnen te laten komen die deze melding hebben gekregen. Want vandaag hebben wij Boerin Astrid in deze serie. Boerin vertelt. Je kent haar vast wel omdat zij afgelopen tijd vaak in het nieuws geweest is. Op televisie omdat zij 6000 kilo aardappels stortte bij de supermarkt. Even leeg gestort. En uh, ze zat onder andere bij, uh, bij Bo in de uitzending. Ik uh, zal haar meteen even binnenhalen, want ze is er uh, live bij vanuit Beemster, Noord-Holland. En dan gaan we eens uh, vragen hoe het met is. Hoi Astrid! Hey, ben ik er al? <laughs> Kijk aan. Dus even kijken. Als het goed is, laat even weten als je nu kijkt of als je later terugkijkt uh, waar jij woont, waar je vandaan uh, meekijkt. En uh, ook graag even een test of het uh, geluid goed is, of je mij goed kan verstaan, of je Astrid goed kan verstaan. En uh, dat we goed in beeld zijn. Dus uh, typ het even onderin uh, bij de comments. Hoi Astrid! Hoi! <laughs> Nou, volop in het nieuws geweest met uh, de aardappeloogst uh, die jij nog gaat liggen. Ja, klopt. Hoe uh, kwam je tot die actie? Um, nou ja, dat, uh, dat kwam omdat uh, de korte versie is dat we via midden het filiaal hier hoorden dat de aardappels uh, er niet meer lagen. En uh, dat daar ook verteld werd aan de klant dat ze niet meer leverbaar waren. Terwijl ik eigenlijk nog best wel uh, wat voorraad had. <laughs> Heel uh, veel. <laughs> En bij navraag uh, gingen ze overal buitenlandse aardappels. En uh, ik denk, nou weet je, als, uh, als de consument nu te horen krijgt dat er geen Nederlandse aardappels zijn, dan uh, zullen ze dat weten, want de schuren liggen overal vol en uh, het is echt een, uh, echt een probleem. En uh, weet je, zolang wij het hier alleen aan de keukentafel daarover hebben, komt het ook niet verder. Dus ik denk, ja, we moeten toch een keer de consument uh, met de neus op hun feiten. Ja. Ja, want er zijn uh, heel, veel, uh, heel veel aardappelboeren die natuurlijk overzitten met onder andere frietaardappelen ook natuurlijk, omdat de horeca en dergelijke dicht is. Ja. Ik zie uh, inmiddels uh, dat we kijkers hebben. Uh, Ingrid, groet van Ingrid uit Permanent. Geluid van jullie beiden is prima. Ja. Ah, top ja. dat je het even wilt weten. Leuk dat je erbij bent, uh, Ingrid. En, oh, een momentje. Ga even naar de en uh, Jaap Musch volgt het uh, vanuit Spanbroek. Leuk dat je erbij bent, uh, Jaap. Deel deze video ook uh, nu of uh, later, dan uh, kunnen nog meer mensen dit uh, terugzien. Petra, dankjewel. Goed beeld en geluid. Helemaal top. We gaan straks ook nog even naar buiten, dus uh, blijf even bij of dat ook goed, uh, goed gaat. <laughs> uh, Mandy Lala, leuk dat je erbij bent. We horen je vanuit uit dat wilde nee, ik nee, nee. bij jou natuurlijk. <laughs> Die ja, we. Tineke Beldman, goed te verstaan. Ik kom uit een nieuw schone week. Vond een prima actie, ja, inderdaad uh, niet, uh, niet twijfelen, gewoon doen hè, in dit geval. <laughs> ja, inderdaad. Niet te veel waarschuwen, niet te veel uh, uh, mensen wakker maken, gewoon doen. En dan is het al gebeurd voor iedereen het door heeft, dan heb je gewoon je punt gemaakt. Dus moet ja. je op schieten, daar hou ik <laughs> wel van. Nieuws erbij, breed uitgedeeld inderdaad. En hoe ja. staat het er nu voor, nu voor met de aardappels in de opslag? Ja, hartstikke goed. Dena zou 20 kisten ophalen, dat hebben ze gedaan. En de volgende dag kwamen ze er nog 20 halen, want het ging gewoon onwijs hard. En daarna nog 20. Um, daar nog, uh, daarna nog meer. <laughs> dus ik heb uh, uiteindelijk uh, een paar kisten achtergehouden voor mezelf. Heb je en, nog wat eten? Uh, hebt? <laughs> ja, ik moest echt nog oppassen dat het niet te hard ging. Zodat ik zeg maar mijn huis verkoop en mijn eigen klantjes uh, hier om de deur en zo. Allemaal nog gewoon uh, uh, uh, aardappels genoeg voor hem. En uh, nou ja, het is eigenlijk gewoon uh, een heel groot succes geworden. En ik ben op zich wel heel blij, maar het... Uh, het feit dat er, er nog heel veel aardappelschuren vol liggen of nu leeggeruimd worden en uh, naar de vergisten gaan of, weet je dus uiteindelijk is het wel uh, of... leuk opgelost maar het is nog steeds heel zuur uh, voor mijn collega's um, dus uh, ja daar is eigenlijk weinig veranderd maar ja. ik merk wel uh, dat er uh, in uh, retailland, dus bij de supermarkten wel degelijk uh, eventjes uh, iedereen wakker geschud is sowieso bij D natuurlijk en die hebben het heel sportief opgelost maar goed dit is een geval op zich ja uh, maar ik heb bijvoorbeeld gezien bij uh, Albert Heijn dat ze helemaal een nieuw logo erbij hebben, dat je je boodschappen kan selecteren op Hollandse producten. Dat ze er helemaal een webshop op aangepast hebben. Dus dat is wel heel grappig om te zien, dat ze daarvoor de rest niet... Uh, ...zich heel erg over uitlaten, maar wel meteen daarop inspringen. Ja, ik weet, ik weet niet hoe lang die actie al eerder bedacht was... ...maar inderdaad, vorige week dat ze ook uh, promoten van groenten en fruit uh, uit Nederland. En, uh, ja. en Er zijn ook al 200 supermarkten die uh, bijvoorbeeld uh, vlees van uh, Hamlets, van uh, Andegin zeg maar, uh, uit Nederland uh, leveren. Dus daar komt wel meer steeds uh, running in. En vooral consumenten blijven ook vragen aan je supermarkt, van, uh, als je producten uit het buitenland ziet... Uh, bijvoorbeeld uh, hamburgers of aardappels uit Israël, uh, van waarom er is nog zo'n grote berg bij zoveel boerderijen. Dat is echt uh, ongelooflijk. Ja, en soms, soms denk ik dat als, als uh, bepaalde producten niet in Nederland zijn, omdat het uh, het seizoen niet is, dat het ook niet erg is om dat een tijdje niet te eten, omdat je je dan weer kan verheugen op de Nieuwe oogst En uh, ja, dat heb ik uh, ook bij Deen gevraagd. Waarom moeten we aardbeien eten met de kerst? Je, die zijn hier gewoon niet. Nee. Dus ja, dus mensen ze hebben geen idee wat, wat nou over de hele wereld uh, stimuleren dan ook weer. Ja, mensen hebben nu geen idee wanneer welk, welk, welk product geoogst wordt of zo, hè? want omdat het zo lang uh, ja, te leveren is. Ja, nee, ja dat, ook, is uh, een, dat is wel een goed punt. Ook uh, denk ik uh, voor het onderwijs om, uh, om eens uh, uit te gaan leggen wat voor klimaat we zitten en wat hier dus mogelijk is en wat we hier dus telen. En uh, ja, wat, wat er in Nederland nou eigenlijk uh, groeit en wanneer. En dat is helemaal niet verkeerd om in je basisopvoeding mee te krijgen, denk ik. Ja, er zijn er ook uh, heel veel boerderijen die aangesloten zijn bij uh, Boerderijeducatie in Nederland. Of uh, klassenboeren die hun bedrijf openstellen. Ja, nu voor kleinere groepen dan uh, uiteraard. Maar ook ja, voor ik vormen. heb hier verderop is er inderdaad, toen dus vorige week geloof ik dat er we weer uh, uh, met wat aanpassingen en zo weer wat mogelijk is om boerderij te bezoeken. Ja, dat is heel fijn. Klopt, de boerderijwinkels die mochten al wel bezocht worden natuurlijk, maar uh, ik weet van een ijszaak, uh, een boerderijijs uh, in Friesland. Uh, ze mochten daar ijs kopen, maar uh, niet op het erf opeten, maar uh, naar de weg uh, toe gaan. En vanaf uh, zondag, tweede Pinksterdag om 12 uur, dan uh, mogen de terrassen open. <laughs> ja. Wat dat betreft. Ja. Even kijken of we nog nieuwe... Een, uh, als je vragen hebt trouwens, uh, als je kijkt... Uh, stel ze hieronder, dan uh, kan afzit ook nog uh, meteen beantwoorden. En je okay. zei al, je weet niet meer wat er uh, op het land, wat, wat welk seizoen is. Wat hebben jullie bijvoorbeeld nu in de grond uh, zitten aan teelt? Nou, we hebben eigenlijk nu net alles in de grond zitten. Gewoon alles. Knolselderij, uien, aardappels zijn uh, gepoot. Uh, al het graan is gezaaid, dat hebben we wel wat eerder gedaan. Maar uh, nou ja, dat komt zeg maar nu een beetje boven. Uh, Door al uh... Ja. Dus in april, uh, ja eigenlijk, uh, het wordt alles een beetje in het voorjaar uh, wordt in, uh, wordt geplant en, uh, en gezaaid. Dus uh, dat begint nu boven te komen. Dus we zijn nu heel druk bezig met uh, twee regenhaspels om alles nat te gooien en te houden. Want het is een system. En wij ja. hebben onwijs maar dat we bij het IJsselmeer zitten en dat we nog water hebben. We hebben een uh, bron met uh, bronwater vijf jaar terug hebben we een bron geslagen, dus uh, we kunnen onze pootaardappels ook beregenen. Oké. Okay. Uh, dat is wel super fijn, want anders ben je eigenlijk al uh, ten dode opgeschreven, want die aardappels liggen nu uh, in de droge grond en er gebeurt gewoon helemaal niks als je ze niet nat gooit. Nee, nee, het is uh, echt enorme droogte. Zoals dus in februari. We hebben met zoveel uh, regen te maken. Ja. gehad, dat je denkt... We hebben inderdaad vijf maanden regen gehad. We hebben de hele herfst, winter, niks geploegd. Eigenlijk niks in het land kunnen doen. En uh, eigenlijk, hoe uh, ironisch, vanaf dag één dat corona in Nederland echt serious, serious business werd zeg maar. Dat ja. alles echt dicht ging en de scholen, uh, de kinderen thuis bleven. Vanaf die dag heeft het bijna niet meer geregend. Is het gewoon mooi, strak, helder uh, weer. En ja. Daarvoor was er alleen maar regen. Dat is wel, uh, wel bijzonder eigenlijk. Inderdaad, het, uh, het droogt uh, voor geen meter. Uh, of, toen niet, maar nu uh, is het zo droog. kijken. Ja, het is uh, echt uh, omgeschakeld. Ja. Even kijken, ik zie uh, hier een foto van uh, jouw dochter, neem ik aan. En je zoon. Ja, <laughs> klopt. Ik heb er vier. <laughs> dit zijn de, de, de, even kijken, ja, zijn de middelste. Dit is Lieke, mijn dochter, dus de tweede. En uh, Kees, die bij zijn bordje zat, met ze overal aan. Dat is de derde. Ik heb, uh, nu dus... hebben we de hele familie. Ja, oh ja, dat zijn ook mijn nichtjes nog. Dus we hebben een uh, familiebedrijf met mijn zwager, mijn schoonzus en uh, mijn schoonvader en mijn man. En uh, mijn schoonzus en mijn zwager, uh, die wonen hier uh, bijna tegenover het bedrijf. Die hebben twee meiden en uh, wij hebben dan twee jongens en twee meiden. Dus we hebben er totaal zes. Ah, Oké. Okay. Ja. Nog even uh... Ook dat in je eigen bordje eten natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Wordt ze met een paplepel ingegoten natuurlijk. Ja, ja, ja. Genieten. Genieten ja. ervan En uh, ik zag ook... Uh, even kijken. Door naar de volgende foto. Op het land. Ja, de foto is even weg. Uh, je had er ook eentje met uh, de plantjes uh, in de grond. Nou, naast werken is er ook tijd voor genieten, zie ik. Zeker, zeker, ja. We zijn ook, uh, we zijn ook nog opvangadressen voor, uh, voor uh, geitjes. Dus uh, potlammeren, die uh, fleslammeren, die uh, hebben ah, we ook okay. altijd een aantal in het voorjaar en de zomer. Uh, van een geitenboer hier in de buurt, dus dat is ook altijd wel een feest hoor. In de zomervakantie uh, rennen ze op het wijkje hier met de geiten. Dat is een mooie bezigheid. Allemaal met een flesje. En naar deze foto was ik net even op zoek. Oh. Oh, kijk, ja. We gaan altijd uh, als uh, de aardappels, zeg maar, dit is vorig jaar en dan zeg maar dan een beetje een maand later, twee maanden later ongeveer. Uh, dan uh, komen de aardappels boven. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om, uh, om in de gaten te houden. En uh, om ook aan je kinderen mee te geven. Want uh, ja, dat is wel de basis van alles natuurlijk. Dat je ja. iets in de grond stopt, het gaat groeien en je het uiteindelijk kan oogsten. Ja, inderdaad. En dat, dat ze dat ook zien. Hè? Want ja, hoeveel ja. Uh, kinderen komen nog op een boerderij uh, om eens te kijken? Uh, naar bijvoorbeeld uh, de dieren, de koeien, de schapen? Ja. Of naar, ja, ik denk echt dat het een gebrek de... aan je opvoeding is. En ik denk, ik denk dat al die mensen die nu uh, bijvoorbeeld bij GroenLinks en, en in de stad wonen... en die daar dus op stemmen, dat die gewoon echt geen idee hebben hoe het werkt. Anders ga je toch niet op dat soort partijen stemmen? Als je ook maar een beetje weet hoe het zit. En daarom denk ik dat het gewoon uh, bijna verplichte educatie moet zijn op scholen. Ja, en uh, de Nederlandse normen zijn eigenlijk het strengste ter wereld. Hè? Ik bedoel, ze kunnen wel zeggen van ja, ga uh, in het buitenland uh, het voedsel vandaan halen. Want daar is het goedkoper of wat dan ook. Maar dan wordt er ineens niet gekeken naar hoe het verbouwd wordt. Of, ja, uh, dat is wel, dat is, het ligt wel iets genuanceerder en Dat kan je niet zo zeggen, want er zijn ondertussen in het buitenland worden er ook wel eisen gesteld. En ik, ik weet niet precies welke eisen, maar uh, volgens mij zijn de eisen in ieder geval een stuk minder hoog en... Uh, is het wel krom dat, dat wij, zeg maar, dus uh, planet-proof, global-cap, anders hoef je niet eens meer te leveren tegenwoordig. En dat is een hele papierwinkel, heel veel controle, er gaat heel veel tijd in zitten. En, uh, en best wel een beperking in je vrijheid van, van wat je allemaal doen mag. En ja, staan we daar, ja, en op zich staan we daar ook achter. Weet je, wij willen ook gewoon uh, dat, uh, dat, dat je het beste, het beste doet voor de planeet. Want dat wil toch iedereen? We willen toch allemaal een mooie planeet voor onze kinderen? Dus dat is op zich heel positief. Alleen als ja. dan uh, vervolgens je product niet meer in de winkel gelegd wordt en het wordt met dezelfde gemak wordt het uit het buitenland gehaald. Um, waar dus waarschijnlijk de eisen minder streng zijn en je ook nog de verscheepkosten hebben, de vliegtuigen die ervoor moeten vliegen. Dan ja. denk je ja, maar wat voor goed kunnen wij nou voor de wereld doen als we dat ook blijven doen? Ja, dat heeft nog ja, wel zin. Is, goed, dat is ook een uh, discussie inderdaad voor het CETA-verdrag. Uh, dat er uh, dingen uit het buitenland wel gehaald mogen worden. die we in Nederland zelf niet mogen produceren. Ja, nou ja, het is, het is best ingewikkeld allemaal hoor. En uh, ik heb ja. de afgelopen weken heel veel mensen gesproken. en die zeggen ook: ja, weet je, we moeten onze bodem, uh, onze aarde zo goed mogelijk benutten. En je moet dus eigenlijk producten die het beste op een bepaalde plek. Uh, groeien, moet je op, die, uh, op die plek ook uh, gaan telen. Dus als uh, bijvoorbeeld hier in Nederland iets niet zo goed groeit, dan kan je het beter in het buitenland doen. Maar ja, dan moet je je afvragen, wil je dat product hier dan ook heen halen om te eten? Of moet je er gewoon uh, een iets een beperktere afdrukken. keuze maken? In, weet je, wil je juist uh, die boontjes uit Ethiopië hier eten? Waarom pak je niet gewoon een wortel die... Uh, Weet je, dan eet je gewoon uh, iets vaker wortels of zo. Ja. Nou ja, bij wijze ja. van, weet je, in de zomer heb je sla. Ja. ja, dat heb je niet in de winter. Dan eet je in de winter geen sla. Ja. Nee. Nou, dat zegt Ingrid ook precies. Gewoon met de seizoenen meegaan werkte vroeger ook prima. Ja. Toen hadden mensen, de meeste mensen zelf nog moest staan. Nu zijn er weer een aantal ja, die... Ja, de gaat... generatie is zo gek nog niet, hoor. <laughs> nu zijn er juist ook juist onder jongeren soms even veel meer die uh, ook zelf willen telen. En daar uh, bewuster mee, uh, mee bezig zijn. Dus... Ook een, een goede ontwikkeling om die ook uh, mee te nemen in, uh, in ons. Ja, inderdaad. En, en kijk, dus, er zijn natuurlijk wel meer, uh, wel meer uh, dingen die, die nu... Weet je, je mag dan niks meer spuiten. Dat is dan uh, biologisch. Maar als je uh, bijvoorbeeld helemaal niks meer aan luisteren mag doen... dat wordt nu al een, een enorm probleem in bijvoorbeeld die snijerijen. Want je kan bij de supermarkt kan je van die hele mooie gesneden zakjes sla kopen... Maar um, als de luizen eruit kruipen als je thuis komt, dan ga je toch klagen bij de winkel, want dat wil je niet. Maar ja, je wil niet dat, ze, dat het bespoten wat wordt. Gaat, wat moet je dan? Ja. Heel veel heersbeestjes. Maar... Ja, lieve heersbeestjes, heel goed idee. Dat is leuk voor in je tuin, <laughs> maar op grote schaal is het toch wat lastiger. Ja, daarom. Ja, goed. Ik kijk nog even of er een, uh, een vraag is uh, bijgekomen. Ik scroll even uh, door naar beneden. Even kijken, Mandy hebben we gezien. Ja, inderdaad. Ik geef ook even uh, duimpjes, hartjes uh, om uh, te laten weten dat je het uh, gezien hebt en uh, deel dit gerust. Volgens mij heb ik geen uh, vraag meer uh, gemist op dit moment. En uh, nou, super bedankt Astrid voor, uh, voor jouw toelichting. wil je nog een, een tip? Uh, ja, je hebt al heel veel tips meegegeven <laughs> qua. Wees bewust waar je je voedsel koopt. Uit welk land het bijvoorbeeld komt. Uh, is er ook geen Nederlandse alternatief voor? Um, nog meer tips? Nou ja, blijf altijd kritisch. en uh, als je, als je, Weet je, reclame is natuurlijk iets waar je, waar je in gelooft. En wat, wat, heel, uh, wat heel erg binnenkomt. Um, maar blijf altijd bij jezelf. En blijf je afvragen: van is dit waar? En. Uh, is dit wel echt een Nederlands product? Lees door op verpakkingen. Want het kan ook zijn dat het uit het buitenland komt en alleen in Nederland verpakt is. Ja. Dus, uh, blijf ook kritisch naar supermarkten toe. Want daar zijn ze echt heel gevoelig voor. Dat als een consument in de winkel loopt en vragen stelt. Uiteindelijk kunnen we dan echt wel een stukje verbetering aanbrengen. Maar daar hebben we de consument uh, echt heel hard voor nodig. Ja. ja, want ik keek dan ook uh, bij de supermarkt uh, naar uh, kipfilet. Oh, er staat NL op. Nou, dan is het goed. Maar dan is het, uh, Oekra is het van Oekraïense kippen die in onze uh, weggegooide uh, legbatterijen uh, leven. En uh, die eieren mogen dan wel hierheen komen. Of, ja, de eieren kunnen hierheen komen, maar ook het kippenvlees dus. Ja. En als het alleen maar in Nederland verpakt wordt. Mag ja, dat is, ja, uh, is wel uh, krom. Blijf kritisch dus. Ja, <laughs> in, uh, opletten. Yes. En je hebt zelf ook nog aan de weg een, een kraam, Zei je zodat mensen ook uit de buurt uh, ja. jullie oogst kunnen kopen? Ja, klopt. Let op. Ik hem zien. En jij wilde hem graag zien, toch? Kijk, ik heb een klant ook. Oké. Okay. Daar is hij. Dat is mijn hond. <racht> Gezellig. Ik heb mijn kinderen verstopt. Hoi. Mm -hmm. Oh, top! Dat staat echt helemaal uh, aan de weg, zeg maar. Ze hoeven het erf niet op eigenlijk. Nee, nee, dat vind ik wel fijn. Ik heb mijn hond geleerd dat hij het erf niet af mag. En als dan de klanten niet het erf opkomen, dan hebben we gewoon een perfecte. Uh, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, precies. Dus uh, er staat nu mijn vrouw iets te kopen, dus ik blijf even hier. Ja, inderdaad. En dit zijn de rijtjes. ook wel leuk misschien nog even. Zal de baby's. Hey. Nee. Ja, precies. En de achter, ik weet niet of ik een beetje in kan zoomen. Nee, dat lukt niet. Achter staan de suikerbieten, die komen net boven. Dat is op zich ook nog wel grappig. We zijn nu alweer aan het aardappelsladen, de laatste. De schuur is bijna leeg, gelukkig. Ja, want je hebt uh, poot aardappelen, dus dat is voor andere boeren om weer in de grond te kloppen voor nieuwe aardappelen. En je hebt consumptie aardappelen ja. hè, voor het uh, opeten. Ja, klopt. We gaan nu nog wat consumptie aardappelen gaan de weg. Ja. Dit zijn de bietjes je kan wel zien dat ze het heel, uh, heel slecht hebben gehad. Ze dus is gewoon heel droog uh, zijn geweest, er komt heel veel niet op. We hebben uh, onwijs beregend, maar zoals op het kop en daar is echt uh, niet, zo heel, uh, niet ja. zo heel goed nog. En hier, kijk, daar gaat het beter naar het midden van het stuk toe. Nou, dit zijn dan de bietenplantjes nu. Het eerste wat uh, ja, uit de grond komt. Ja, dus uh, nou ja, in uh, oktober uh, dat we weer een goede oogst hebben. Ja. Ja. En dat is voor de suikerbieten? Ja. En dat is voor, de, voor suikerbieten qua veevoer? Of, uh... Nee, voor de suikerklontjes en de, de strook en uh, alles eigenlijk ja. waar suiker in zit. Ja, oh, oké. Okay. Prima. Ja. Normaal staan die al voller uh, waarschijnlijk, maar uh, dat wordt nu nog vol uh, beregen. Uh, en dan... Ja. Mooi jullie die uit het IJsselmeer uh, kunnen pompen, zeg maar. Ja, uiteindelijk komt het uit het IJsselmeer, ja, wat, we hier, uh, wat we hier aan water hebben. En daar zijn we wel heel blij mee, want andere delen van het land hebben het echt heel droog. Die hebben al een regen niets verwoord. Dus die zitten echt in de panari. Die hebben ja. gewoon een serieus probleem. Inderdaad, ja. Ik kijk nog even dat er een uh, laatste vraag is uh, binnengekomen. Intussen loop jij weer naar binnen toe. 4G was gelukkig. Goed. Ja, <laughs> en, uh, ik heb de vraag nog niet gelezen, maar ik gooi hem er gelijk maar in. Uh, Dirk-Jan van Vuren, leuk dat je erbij bent. Ik vond het een schitterende actie. In vele sectoren moet alles goedkoper. Ze vergeten, de Nederlandse bedrijven, die zijn nu de doeken. Als alles uit het buitenland wordt gehaald, dat is niet duurzaam. Met de boot of anders de producten. Ik heb de dus zin even in de opmerking verder nagelezen. Hij komt niet helemaal in beeld. Ja. Uh, en ik zie een... Opmerking van Jan Koren, blik van uh, Findfarm. Findfarm is uh, de zoeksite uh, van boerderijwinkels in Nederland. Ja, klopt. Ik heb een vlag uh, van ze aan mijn kraampje hangen. <laughs> kijk, helemaal goed. Ja. Uh, dus nou, als zoek je een boerderijwinkel bij jou in de buurt. Kijk even op findfarm.nl. En dan uh, met postcode intikken zie je wie er bij jou uh, in de buurt wat te koop heeft. Uh, we worden steeds verder aangestuurd om biologisch te gaan produceren en eten. Als het aan Brussel of Den Haag ligt... Ja, maar dat is ook zijn, niet jullie, zijn jullie nog van plan om veranderingen of innovaties aan te brengen in de manier van verbouwen? Nou ja, dat, dat doen we al constant. Uh, we zijn natuurlijk hier constant aan het, uh, aan het uh, uitvinden hoe we zo uh, efficiënt mogelijk, met zo min mogelijk uh, uh, uh, middelen, toch, uh, toch nog te kunnen produceren. En, uh, nou ja, weet je, Brussel wil natuurlijk dat we helemaal, uh, helemaal natuurlijk niks meer kunnen spuiten. Maar ja, ik gaf wel als voorbeeld met die luizen. Ja, als je die niet kan bestrijden, dan, uh, ja, dan kan je dan eigenlijk geen, geen, geen bepaalde dingen kan je dan gewoon eigenlijk niet meer produceren. En dan... Is, is, is er wel een heel klein stukje wat je biologisch kan. En er zijn ook heel veel aardappelrassen die gewoon niet sterk genoeg zijn... om biologisch te produceren, zoals bij Valerie. Ja, die, die kan niet biologisch. Die is planetproof, global cap. Alle keurmerken zitten erop. Maar, we, weet je, biologisch is ook een manier van leven. En uh, daar moet je achter staan. Uh, bijvoorbeeld, uh, biologen, er is ook niet land om Nou ja, er zijn ook veel nadelen aan. Kijk, die, die verbranden bijvoorbeeld hun, uh, hun planten... Op het moment dat hun aardappels groot genoeg zijn, dan uh, maak je je gewas dood, zodat ze niet verder groeien, zodat je plant afsterft. Uh, in de biologische sector branden ze het blad dood. Ja, je kan zelf ook wel bedenken dat het bodemleven daar onwijs onder leidt. Meer nog dan de manier waar wij het op doen, maar... Ja, dat uh, wordt natuurlijk nooit hardop gezegd. Koper wordt heel veel gespoten in de biologische uh, landbouw. Dat is echt een, een, een, echt een heel slecht product voor je, voor je bodem en voor, uh, voor de natuur. Maar het is wel biologisch. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed is. En kijk, dit is een hele gevoelige discussie. En misschien moet ik hem niet openbreken, maar ja, ik ben nou een, eenmaal iemand die gewoon alles hardop zegt. Ja. Um, en uh, er is heel veel om te doen. Maar daarom zeg ik altijd tegen mensen, joh, loop, loop eens een week met ons mee. Dan snap je het beter. Weet je, we hebben overal echt een reden voor. We doen niet klakkeloos zomaar iets. Nee. We, zijn, uh, we zijn echt wel heel, heel bewust van alles. En weet je, als er iemand zuinig is op zijn land, dan is het wel een akkerbouwer. Want je teelgrond is zo belangrijk. En ja, dan moet je dat elke weer. wisselteelt, maar één keer in de vier jaar uh, bouw je aardappels op een perceel. Zodat je, uh, zodat je niet je grond uitput, Je constant uh, bemesten. Uh, ook... Uh, Um, altijd weer uh, uh, kijken van, nou, wat heeft mijn bodem nodig om gezond te blijven? Want ja, wat heb je daaraan om je bodem uit te putten? Weet je, we willen dat de volgende nou. generatie er ook nog iets op kan verbouwen. Inderdaad, ja. Uh, ik krijg hier een vraag van Teddy. Ik krijg geen geluid. Uh, kunnen anderen misschien ook even reageren of zij ook geen geluid hebben? Of dat het uh, aan een mobiel of iets dergelijks uh, ligt? moet iemand even aangeven of het geluid het nog uh, doet? Intussen zie ik ook van uh, Petra, voor de koeien zijn het voederbieten. Ja, uiteraard. <laughs> ja, dat is wel een andere, ander product volgens mij, ja. de voederbieten. Ja, daarom. De zijn weer andere. Klopt, ja. Helemaal goed. Um, nou, ik uh, hoop dat we nog te horen zijn geweest. Even kijken, Ingrid, uh, hier alles goed te horen. Nou, Terry, in ieder geval iemand die ons gehoord heeft. Ja, <laughs> misschien kun je het even later nog terugkijken, Terry, in de hoop dat dan uh, het wel weer uh, goed te verstaan is. Uh, eens even kijken, Jan, ook hier werkt het geluid goed, gelukkig. En ja, in uh, Benchshop Utrecht komt het geluid ook goed over. <laughs> En u zegt, ah, dat is mijn man. Hey, hallo. Het <laughs> geluid ook goed. Fijn die ook meedoet. Ook een keertje thuis aan het werk. Ja. Ah, nou, uh, goed. Bij Terry doet het geluid, en meestal ook weer. Ach, Helemaal toch. Nou, mochten er nog uh, later vragen binnenkomen als je dit uh, terugkijkt. Uh, tag even Astrid en uh, mij erin. Dan uh, zien we dat uh, op onze berichten uh, binnenkomen. En uh, voor nu zie ik volgens mij ja. geen uh, nieuwe vragen binnenkomen. En dan uh, blijven we in ieder geval nog binnen het half uur. <laughs> Gelukkig. Yes. Ja. Dank, dank ja. koffie drinken. <laughs> Oké, okay, koffietijd. Yes. Uh, Astrid, reuze bedankt voor je, voor je update over je actie. Jouw aardappels zijn dan uh, zo goed als op. Maar uh, er zijn ja. nog heel veel boeren in Nederland die nog bergen over hebben. Zoals uh, bij Martin uh, Ruiten. Die heeft elke zaterdag van 10 tot 3 uh, een drive-in. Waar je aardappels kan, uh, kan kopen en zo. Ja, zijn en ik wil, ook, uh, ik wil ook wel graag mijn collega's oproepen. Als je nog berg hebt liggen, ga niet, uh, weet je, laat je kop niet hangen. Uh, laat je horen, laat het weten. Weet je, er is er sowieso is wel. Mensen willen, willen graag helpen. En, uh, um, zorg dat je het onder de aandacht brengt. Niet overal je aardappels neer gaan gooien, zoals ik. <lacht> maar, uh, <lacht> <lacht> maar wel dat. Weet je, er zijn genoeg consumenten die rechtstreeks aardappels bij je willen kopen. En het is niet zo dat dan die hele aardappelhoop weg is. Maar. Uh, ja, misschien dat er toch nog ergens... Weet je, de horeca gaat open. Dus dat, dat die ook misschien iets positiefs kan doen. Dat die zegt van, nou ja, weet je, we gaan iets... Olaf, met aardappelen. Gaan ga nu alleen nog maar verse friet bakken tijdelijk of zo. Ik weet het niet. Ja, inderdaad. En uh, kijk ook bij andere winkels. Zo, uh, ze, ze kunnen toch niet zo heel veel mensen in hun restaurant hebben. Dus als, als, al die, uh, als iedereen in de horeca nu zegt van, nou weet je, we gaan gewoon verse friet bakken. Nou ja, dan heb je echt wel een hele markt alweer uh, waar heel wat heen kan. Ja. En het is super lekker. Ik heb uh, ja, in uh, een uh, jaar uh, dat ik uh, aardappel bij de boeren hier uh, dichtbij had. Daarvoor uh, kwamen ze bij mijn schoonmoeder vandaan. <laughs> maar uh, ook friet aardappelen. Nou, heerlijk als je die uh, snijdt. En, uh, ja. Het hoeft allemaal niet super keurig recht te zijn, maar ze zijn Leek. echt lekker. Uh, Lekkere boerenfriet. Yes, <laughs> daarom. Dus uh, kijk op findfarm.nl, waar er bij jou een winkel in de buurt zit. Ook voor de aardappelboeren die uh, aardappels over hebben. Wellicht willen zij ook wel uh, een kist neerzetten voor uh, van aardappels uh, uit de eigen streek. Ja, super. Wees creatief. Ja. <laughs> en help uh, lokaal mee. Support your locals. Yes. We gaan uh, naar de koffie. Super bedankt, ja. uh, <laughs> En uh, tot de volgende keer. Hé, hey, doeg. 31 juli. Dag. Hoi. Of uh, 29 juni bedoel ik trouwens. Dat is uh, de eerste de volgende. Uh, 26 juni. Nou, ik zit een beetje met de dagen in mijn hoofd. Ik uh, vond het, uh, hoop dat jullie het uh, een leuke uh, uitzending vonden. Uh, met de update van uh, Astrid. Over uh, de aardappels. Maar ook vooral alle andere Nederlandse boeren. die uh, hun producten uh, graag aan de man willen brengen. En dan weet je waar je eten vandaan komt. zonder E-nummers. Ik zeg: eet heerlijk. Van lokaal of Nederlands. Tot ziens!